Kom joys. Hey joys, kom met Goed zo joys. Hey aan kom maar aan de bel. Hey joys, kom met joys. Kom met Kom met Goed zo joys, kom met Hey joys, kom met Allemaal Kom maar, oh, Joyce! Ja, ik zie ze. Hé, ja. hé, hey, hey, Blackjack! Hé, Annabel! maar, Joyce! Wat oh, een wind! We staan net tegen echt tegen de wind in. Kom maar, Joyce! Ho, kom maar, Joyce! Heetjes! Ho, kom maar, Kom maar, Joyce! Oh, nu is gegaan. Hé, hey, Blackjack! Hé, hey, de bel! Kom bij de bel! Kom oh, Blackjack. Oh, oh shit. Hé, George. Kom Oh, George. Oh, George. Hé, George. Hé, Blackjack. Kom op Blackjack. Kijk eens, George. Kijk eens, George. Oh, George. Oh, hey, hey, laat oh, is heel veel, George. Oh, George. goed zo goed zo